Tussen de 7 en 10% van alle mannen ziet geen verschil tussen groen en rood. Ze zijn wat we noemen kleurenblind. Dit. dit geldt slechts voor minder dan 1% van de vrouwen. Waar komt dat verschil vandaan? Je raadt het al, dat heeft te maken met de geslachtschromosomen. We hebben het al eerder gehad over de x'en en de Y'en En vandaag gaan we daar verder op voortborduren. Na deze les kun je de volgende drie dingen... 1. Je kunt uitleggen hoe geslachtchromosomaal bepaald wordt. 2. Je kunt kruisingsschema's maken met genen die een locus op geslachtschromosomen hebben. En 3. Je kunt voorspellingen doen op basis van kruisingen of een gen op een geslachtschromosoom ligt of niet. Uitgebreidere leerdoelen kunnen vinden in de beschrijving. We hebben het in de vorige twee lessen voornamelijk gehad over chromosomen die niet met je geslacht te maken hebben. Dit zijn chromosomen die ieder diploïd organisme, ongeacht geslacht, in paren heeft. Bij de mens zijn dat 22 genummerde chromosomenparen. Deze chromosomen noemen we autosomen. Vandaag gaan we het hebben over de chromosomen X en Y. Deze bepalen je chromosomale geslacht, wat dus niet verband hoeft te houden met bijvoorbeeld je genderidentiteit. De meeste mensen hebben twee X-chromosomen of een X- en een Y-chromosoom in elk van hun lichaamscellen. Bij mensen zorgt de aanwezigheid van het Y-chromosoom voor een mannelijk fenotype. Afwezigheid van het Y-chromosoom, dus bij mensen met twee X-chromosomen, leidt tot een vrouwelijk fenotype. Dit wordt dus al op het moment van de bevruchting bepaald. Maar hoe dan? Net als bij autosomenparen. Worden bij de meiose ook de geslachtschromosomen uit elkaar gehaald? Bij mensen met 2x-chromosomen krijgt elke eicel dus een x-chromosoom. Zaadcellen van een persoon met x-i-chromosomen kunnen echter een x- of een y-chromosoom hebben. Als we even een kruisingsschema tekenen met geslachtschromosomen, dan zien we dat in alle gevallen dat een spermacel een x-chromosoom doorgeeft, er sprake is van een chromosomaal meisje. En wanneer een spermacel een y-chromosoom doorgeeft, er sprake is van een chromosomaal jongetje. Zo kun je dus ook zien dat de kans op een jongetje even groot is als een meisje. Geslachtschromosomen bevatten, net als autosomen, ook genen. Het y chromosoom is heel klein en bevat maar een paar genen. Deze genen zijn essentieel voor het functioneren van een mannelijk lichaam, maar kunnen dus ook duidelijk gemist worden. Het x-chromosoom is echter nogal groot, het op 7 na grootste, en bevat dan ook veel genen die essentieel zijn om te leven. Elk van die genen, zowel op het X- als op het Y-chromosoom, kunnen meerdere allelen hebben. De overervingspatronen van die allelen zijn echter een klein beetje anders dan bij de autosomen die we tot nu toe hebben behandeld. Dit kan ik het beste laten zien aan de hand van een voorbeeld. Laten we even teruggrijpen op het kleurenblindheidsvraagstuk waarmee we begonnen waren. rood-groen kleurenblindheid wordt veroorzaakt door een specifiek allel van een gen op het X-chromosoom. Dit gen noemen we voor nu het gen voor kleuren zien. Laten we het even afkorten met een B. Als we de allelen van dit gen noteren, moeten we dat een klein beetje anders doen dan bij autosomen. Het dominante allel, waardoor je als gebruikelijk kleuren ziet, schrijven we op als X met een hoofdletter B erbij. En het recessief allel, wat kleurenblindheid veroorzaakt, als X met een kleine B erbij. Direct kun je al een verklaring zien waarom kleurenblindheid zoveel vaker voorkomt bij chromosomale mannen. Deze hebben slechts één x-chromosoom, dus als zij een x-chromosoom hebben met het recessieve kleurenblindheidsallel, zullen ze kleurenblind zijn. Chromosomale vrouwen kunnen echter een x-chromosoom hebben met een dominant allel, waardoor ze, zelfs als ze heterozygoot zijn voor het gen XB, nog altijd niet kleurenblind zijn. Op dat moment noemen we haar een drager van het allel. Dit kun je ook vangen in een kruisingsschema. Laat ik als voorbeeld een niet kleurenblinde vader kruisen met een moeder die heterozygoot is voor het gen XB. Merk ook op dat alleen de moeder heterozygoot kan zijn omdat de vader maar één kopie van het gen heeft. In een kruisingsschema ziet dat er zo uit. Je ziet dat ik bij de mannelijke gameten een ei-chromosoom een ei neerzet. Als ik dit schema verder uitwerk zie je dat 50% van het mannelijk nageslacht met XI-chromosomen kleurenblind is als de moeder heterozygoot is, en niemand in het vrouwelijk nageslacht. Maar hoe is het andersom? Als een vader met kleurenblindheid een kind krijgt met een moeder die homozygoot dominant is, voor XB, zie je dat geen van de kinderen kleurenblind wordt. Aan de andere kant zie je wel dat alle vrouwelijke kinderen heterozygoot zijn en dus drager zullen zijn. De enige manier waarop een meisje roodgroenkleurenblind zou worden, is als de vader kleurenblind is en de moeder ook kleurenblind, of in elk geval drager is. Uit dit voorbeeld kun je een aantal regels halen, die ik nog even herhaal. Hoewel je door het slim gebruiken van kruisingsschema's deze regels zelf altijd kunt beredeneren, kan het handig zijn om deze voor jezelf te leren. Regel 1. Als een allel recessief is en ligt op het x-chromosoom, dan komt deze bij chromosomale mannen altijd tot uiting. Als een moeder drager is van een X chromosomaal recessief allel, hebben al haar zonen 50% kans op het bijbehorende fenotype. Als een vader het fenotype heeft van een X chromosomaal recessief allel, is dit niet van invloed op de zonen, maar krijgen al zijn dochters dit allel. Als een dochter een fenotype heeft dat hoort bij een X chromosomaal allel, dan moet de vader ook dit fenotype hebben en de moeder drager zijn of het fenotype ook hebben. In conclusie, het geboortegeslacht wordt bepaald door de geslachtschromosomen. Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen hebben een X- en een Y-chromosoom. Daardoor wordt het geslacht bepaald door het genotype van de zaadcel. Vooral het X-chromosoom heeft veel genen. Bij de overerving van allelen van genen die een loki op het X-chromosoom hebben, is het daarom belangrijk om te kijken naar de, het geslacht van zowel de ouders als de kinderen. Dat was hem weer voor vandaag. Ik heb echt veel geslachtschromosomen.